Barend, welk bordje moet ik kopen? Barend, welk bordje moet ik kopen? Barend, welk bordje moet ik kopen? Maar alleen Barendske, welke boordje moet ik kopen? Nee? Hé, hey, Beren, gast, ik heet Barend. Welk bordje moet ik kopen? Yo, gasten van AlmusNoorModel, mijn naam is Barend. En leuk dat jullie weer op een nieuwe video zijn aangekomen. Ja, vandaag ga ik de vragen beantwoorden die mij zo vaak wordt gesteld... Welk bordje kan ik het beste halen? Uh, ik heb deze vraag zo vaak binnengekregen dat ik dacht: Oké, okay, weet je wat? Ik maak gewoon een video van wat ik de beste bordjes vind. Ja, en zoals jullie misschien kunnen horen, mijn buurman die beslist precies op het moment dat ik op record ga klikken te gaan boren. Dus alsjeblieft, bear with me. En ja, ik heb 4000 abonnees gehaald. Super bedankt daarvoor. En daarom heb ik een giveaway. Uh, dus aan het einde van de video, ho, ho, niet gelijk doorspoelen. Nee, nee, nee, nee. Gewoon lekker de video kijken. En aan het einde van de video ga ik jou uitleggen wat je moet doen om mee te doen. Uh, yes, dus uh, ik ga gewoon de boordjes erbij pakken. Ja, nou, dit zijn ze dan. Zoals jullie kunnen zien, ik heb ze allemaal even mooi op de staircase gezet. En het zijn een aantal boordjes... Het zijn niet al mijn boordjes, maar de boordjes die ik nu het meest gebruik. Ze liggen er allemaal super mooi bij, dus ik hoop dat jullie daarvan kunnen genieten zoals jullie kunnen zien. Wat ik wel even wil zeggen is, we gaan elk boordje gaan we op een bepaalde manier bekijken. We gaan namelijk kijken naar de prijs, wat logisch is, hoe goed die is en dat houdt dan natuurlijk in. Hoe de vorm is van het boordje, hoe hoog zijn de kicks, hoe hoog zijn de tails, hoe diep is de concave en natuurlijk naar de grip tape. Het zijn nu allemaal complete setjes, maar vandaag focus ik echt alleen op het dekje. Niet op de trucks en niet op de wielen. Maar bij sommigen koop je die erbij. En dan ga ik het er ook over hebben en dan ga ik dat er ook bij zeggen. Laten we maar gewoon gelijk beginnen met de allereerste. En dat is natuurlijk de tech deck. De Tech Deck, ja, die kennen jullie allemaal wel. Het goedkoopste boordje van plastic met echte ruwe tape zoals op een echt skateboard. En zoals jullie kunnen zien, ligt de Tech Deck onderaan op de staircase. Ik heb ze namelijk een beetje op een rang gedaan, zodat jullie zo gaan van beneden naar boven werken. En dan kunnen jullie makkelijker zien welke ik fijner vind dan de ander. En ja, dan beginnen we met de Tech Deck En alles wat ik zei, dat is het ook gewoon. Het is niet heel veel meer dan dat. Hij is erg dun. Hij is volgens mij maar 27 mm. Dat is veel te dun. Om echt goed op te kunnen vingerborden. Want goed vingerborden dat doe je eigenlijk denk ik pas vanaf 32mm denk ik. Ik kan wel zeggen van weet je het is gewoon een leuk beginmodel. De vorm zelf van een Tech Deck is prima. Uh, hij heeft eigenlijk geen concave. Heel weinig in ieder geval. Wat op zich wel chill is. Maar omdat hij veel te dun is. Is het moeilijk om te zeggen van oké okay, Tech Deck super goed, dit en dat. Wel aanraden om eventueel te gaan kijken voor een 32mm Tech Deck. Die heb je ook. Dat zijn nieuwere. Volgens mij hebben die ook betere bush. Want tech deck komt altijd met trucks en wielen. Deze tech deck heeft plasticke bushings die gewoon niet bewegen. Hier heb je dus helemaal niks aan. Dus deze tech deck ligt onderaan, maar toch wil ik het wel even toevoegen, omdat waarschijnlijk heel veel mensen een tech deck hebben en niet zo goed weten hoe ze nu moeten verbeteren. Zo, en dan loopt ons mannetje zo. Eén treedje omhoog en dan komen we bij de AliExpress boordjes. Hier heb ik natuurlijk ook gewoon een hele video over gemaakt. Maar de AliExpress boordjes leg ik wel bij deze rating. Omdat het gewoon prima boordjes zijn om mee te beginnen. Het boordje zelf is wel wat licht kwalitatief. Voor de prijs van 4,20 euro is het echt supergoed voor een houten vingerboordje in ieder geval. De vorm van het boordje is best oké, okay, alleen ik vind persoonlijk de kicks wat te hoog, waardoor je dus moeilijker kan poppen. En doordat hij dus ook licht is, is het dus moeilijker om die hoge pop nog een trucje te uitvoeren. En de griptape zelf is ook wel fijn, het is best wel grippy, het is niet al te dik wat je heel vaak ziet bij goedkope griptape zeg maar. Dus dat valt bij deze reuze mee en het boordje zelf is eigenlijk verder best wel prima. Het heeft een beetje een medium concave, dat betekent dus dat hij niet heel diep is, maar is ook zeg maar niet helemaal plat. Uh, sommige mensen prefereren een hele vlakke concave en sommige juist helemaal niet en ik denk dat deze daar gewoon precies in het midden zit. Uh, verder wordt deze ook geleverd met de wieltjes en de trucks dus dat is eigenlijk gewoon mooi meegenomen want die zijn op zich ook voor die prijs best wel hoge kwaliteit. Voor een beginner is dit een leuk bordje, maar voor iemand die al een jaar fingerboard of die al echt wat trucjes kan kan ik het niet aanraden om deze te kopen maar voor een beginner is dit gewoon een beste beginbordje. Beter dan TekTek om eerlijk te zijn. En dan gaat ons mannetje gewoon nog een trail omhoog en... Hé, hey, waarom staan hier geen boordjes? Nee, oké, okay, dat klopt. Hier staan geen boordjes, maar toch... ...ga ik hier even een, een stukje nemen om jullie wat te vertellen over wat andere boordjes. Want eigenlijk is het ook een beetje op een prijsklasse. En natuurlijk voor mensen die niet heel erg veel geld willen besteden aan deze hobby... ...ga je natuurlijk voor de AliExpress boordjes. Voor mensen die te veel geld hebben en graag een, een professioneel boordje wil... ...dan ga je natuurlijk naar deze kant en dan betaal je 40 euro voor een dek. Maar we hebben hier middenin hebben we ook nog een soort van semi-pro klasse. En deze klasse heeft deze boordjes... En zoals jullie zien heb ik drie merken en dat is Bollywood, Close-up en Starterwood van Yellowwood. Deze drie voeg ik wel toe omdat dit denk ik de meest makkelijke startermodellen zijn om mee te beginnen. De dekjes van deze drie verschillen wel en daar gaan we het even over hebben. Ik heb zelf een Close-up gehad en een Bollywood. En de Bollywood is ook ongeveer hetzelfde als de AliExpress boordjes, heeft vrij hoge kicks en een medium concave. En dan hebben we de close-up en de close-up die ik had, die had een hele diepe concave. Uh, daar moet je van houden, ik weet niet of het nog zo is. Maar kijk vooral uit dat je niet de 30mm koopt. Ook bij de Bollywood heb je 30mm. Kijk vooral dat je de 32mm pakt. Want dat is zoveel beter, geloof mij maar. Dat is zoveel chiller. En daar moet je nog wel even voor uitkijken voor deze twee merken. Uh, close-up zelf, de 32mm van close-up zelf heb ik nog niet gehad. Maar de graphics van close-up vind ik veel vetter. Vandaar dat ik dus heb Bollywood, close-up en dan komt starterwood van Yellowwood. Spoiler alert, Yellowwood zelf vind ik heel chill. Maar dat wisten jullie volgens mij al wel. Ik heb deze bovenaan staan omdat het wel dezelfde mold is. Dus hetzelfde model als een professionele Yellowwood. En de trucks en de wielen die daarbij komen zijn gewoon van hoger niveau. Um, de, dat kan je ook zien. Uh, deze trucks zijn namelijk ook 32 mm. En de trucks van de close-up en van de Bollywood zijn 29 mm. Waardoor het er allemaal niet zo heel tof uitziet. Want de looks is natuurlijk ook belangrijk voor een deck. Ja, dus dat is een beetje de midden En daar kan ik dus aanraden om toch te gaan voor een starterwood. Blijf nog even hangen voor de giveaway. Want volgens mij gaat het hier over. En daar is ons mannetje weer. En hij gaat weer een treedje omhoog. Want kijk eens wat we hier hebben. Wow, de Burning Woods. Deze zijn het duurst, dus dat maakt het wel wat minder chill. Maar ze zijn ook wel het best. Dat is gewoon heel, heel simpel. Ook al zijn ze het duurst, ze zijn wel beter dan de andere. Ja, ik kan er niet heel veel anders van maken, helaas. Want het is gewoon kwalitatief echt topnotch de graphics van Burninwood niet altijd even top maar deze twee die ik heb uitgekozen daar ben ik heel erg blij mee zoals jullie kunnen zien heb ik trouwens ook een nieuw Burninwood bordje. deze met een flatface graphic en ook black river rams trucks en winkler wheels deze heb ik via marktplaats gekocht en ik ben er super blij mee want hij is echt super chill de dekjes van Burninwood zijn best wel chill kwalitatief echt heel goed zoals ik al zei de grip tape is wel oké okay. ik vind hem een beetje slippery dus hij is best wel glad waardoor je niet heel veel grip hebt en dat vind ik wel jammer er zit wel een tof logotje in dat maakt het wel weer cool maar ik vind het persoonlijk niet de beste grip die er is en dan de vorm en zoals jullie weten de nose en tail zijn niet gelijk bij burning wood. de nose van burning woods is namelijk groter echte skateboards hebben dat ook daarom heeft burning wood besloten om dat ook te doen het heeft ook hier en daar zijn voordelen je kan makkelijker het flicks maken met je vinger alleen dit is allemaal in theorie want Persoonlijk vind ik het niet heel fijn. Ik vind het een beetje te drastisch. Ik snap dat er een, een verschil in kan zitten en op zich vind ik het ook logisch. Alleen ik vind het van Burning Woods net iets te drastisch en het is net iets too much. Als het wat minder was geweest dan had ik hem denk ik toch wel bovenaan gedaan. Maar voor nu is dat de Burning Woods. Ons mannetje weer. En dan gaan we een stapje omhoog. En dan zijn we bij de Yellowwood. Even kijken, hij pakt hem zo, had ze, en hij loopt gelijk weg. De Yellowwood. Ja, Yellowwood heb ik bovenaan. Zoals jullie weten ben ik echt een groot fan van Yellowwood. Sowieso vind ik hem graphic-wise enorm tof. De plies zijn ook echt heel mooi met het geel zwarte. Ja, ik ben gewoon echt tevreden over dit bordje. De grip tape is super nice. Het is echt een beetje. Ja, het blijft gewoon goed. De grip is echt aanwezig. En dat heb ik eigenlijk nog alleen maar bij Yellowwood gehad. Dus ik denk ook dat ik wat meer Yellowwood grip ga bestellen. Als ik weer eens wat bestel bij Yellowwood. En dan even over de vorm van Yellowwood. De Yellowwood vorm is nou best wel gewoon prima. De nose en de til Volgens mij zit er een klein verschil in. Maar niet heel erg. En de concave is vrij weinig. Dat vind ik niet heel erg. Want wat ik al zei. Sommige mensen prefereren dat het niet zoveel concave is. En daar ben ik er eentje van. Want ik vind het makkelijker om zo mijn trucjes zeg maar... Uh, van tevoren te richten. Wat wel een ding is van Yellowwood en dit is ook wel echt een preferentieding, uh, de graphic zal niet vervagen. Ik vind het persoonlijk wel heel tof als ik heel vaak een boordje gebruik dat de uh, graphic wat vervaagt of dat je echt kan zien van oké okay, dat boordje is goed gebruikt. Het is ook wel mooi want de graphics vind ik persoonlijk heel mooi, maar zoals jullie konden zien bij de Burning Wood is er toch al wat schade zichtbaar uh, na het gebruik van de boordjes en dat vind ik wel heel tof. Wow, dat was op zich best wel een toffe montage nog van de Yellowwood. Ik denk dat ik die trucjes toch wel het beste vond. Maar er zijn ja, nog heel veel meer merken. Ik kan ze allemaal opnoemen, maar ik zou jullie daar niet mee lastigvallen. Dit zijn in ieder geval de dekjes die ik heb. En die heb ik zo op deze manier gerangschikt. Omdat ik het zo fijn vind. Ik ben wel benieuwd wat jij het fijnste bordje vindt en waarom. Want ja, zo kan ik misschien ook een nieuwe aankoop doen. En misschien wel veel beter worden. Ik voel namelijk wel echt het verschil tussen een goed dek en een slecht dek. En hoe chiller voor jou persoonlijk ook het dekje is. En dat gaat namelijk echt echt een verschil maken van je fingerboard skills. En dan nu het grote moment, de giveaway. Ja, je hebt het volgehouden, super tof. Allereerst alle aller, allereerst wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor de super support die ik krijg. We hebben meer dan 4200 abonnees nu al en voor alle mensen die nieuw zijn op dit kanaal, wat leuk dat jullie er zijn. Dankjewel voor het abonneren. En voor de mensen die er al een hele tijd zijn, echt Shout out naar jullie en Love, man. Ik ben super blij met wat ik hiermee kan doen. Met mijn hobby delen met jullie. En ik hoop dat jullie er net zo van genieten als dat ik doe. Ja, ik heb een giveaway omdat we 4000 abonnees hebben gehaald. Ik ben er super blij mee. Dus ik dacht, weet je wat, ik geef dit boordje weg. Maar dan drie keer. Ja, ja, we gaan drie boordjes weggeven. Maar dit heeft ook een reden, want um, laatst gebeurde dit. Uh, ja, van mijn hobby eigenlijk. Uh, Fingerborden. Wat is fingerboarden? Fingerborden is uh, skateboarden, maar dan met je middelvinger en wijsvinger. Wil je filmpjes sturen, Bart? Dan kunnen we die ook even ja. delen. Ja, dan moet je wel een lijst zetten. Ben de, ik ben, ik, ja, sorry, ik ben. Ik niet uh, verkeerd opvat, maar ik ben de enige Nederlandse YouTuber die daar video's over maakt ook. Dus nou. er zijn video's van? Nou, waar kunnen ja, we dat vinden? Ja. Uh, almost Normal op YouTube. Almost Normal. Ik was dus gewoon op de radio bij 538. 538 heeft dus al deze dingen voor mij betaald. Dit betekent dat ik uh, nog meer vingerbordspullen ga kopen natuurlijk. Maar dit betekent ook dat ik mijn giveaway wat groter kan maken dan dat ik eerst in gedachten had. Ik hoop namelijk dat ik jullie kan helpen door een goed startbordje te geven, zodat jullie je fingerboardcarrière kunnen starten. Oké, okay, maar Barend, wat moet je nou doen om mee te doen aan die giveaway? Heel simpel, sowieso moet je geabonneerd zijn op dit kanaal. Dat is heel logisch, dat moet bij alle giveaways. Dus we moet ook bij deze. Uh, ik kan het checken, dus je moet het wel echt doen. En natuurlijk moet je ook liken en ook dat kan ik checken. Je moet even in de reacties zetten welke truc je nu aan het leren bent en wat voor boordje jij gebruikt. Ik zou het namelijk heel leuk vinden om iemand te helpen die net is begonnen of die net een kickflip kan. Zodat je makkelijker andere trucjes kan leren. Maar ja, we gaan het natuurlijk gewoon. Gewoon random doen, dus zet het vooral in de reacties neer. En ja, wie weet win jij volgende week wel een starter bordje uh, Mijn idee is om het volgende week live te doen. Dus een livestream te gaan beginnen waarbij ik gewoon live iemand random ga uitzoeken. Dus hou dat nog even in de gaten. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Ik heb niet echt heel erg veel meer te zeggen. Behalve natuurlijk zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Wat is hier aan de hand? Oh! Dit is zo'n goud video, jongen. Als je die video nog niet hebt gezien, kijk hem even. Die is echt zo goed.